Nou, de ene laatste thuiswedstrijd uh, tegen Ajax, Peter, winnen we in de laatste minuten uh, door een mooie penalty van uh, Kenneth Anikora. Ja. Die, uh, die is wel even lekker, uh, denk ik, of niet? Ja, pak van ons had. Ik uh, ja, denk ook meer, uh, meer dan verdient, maar uh, ja, het moet er eigenlijk wel gebeuren. Uh, ik moet zeggen, ondanks het veldoverwicht uh, hebben we niet heel veel uitgespeelde kansen gehad. Een uh, paar keer uh, dat we wel doorkomen, schietkansen vanaf de 16. Uh, maar ja, niet heel veel echt uitgespeelde kansen. Dus uh, ja, ik kwam een uh, redelijk zware penalty. Uh, je kunt hem geven, want ik zie wel een handje uh, voor mij op zijn schouder. Uh, maar ja, lekker voor ons. Ja, het lijkt een beetje op vorige week qua spelbeeld dat uh, een ploeg die heel veel inzakt en het laat voetballen. Maar toch ook moeilijk om dan echt tot kansen te komen. Hoe, hoe gaat dat? Ja, nou ja in de eerste zelf hebben we natuurlijk uh, vanuit de omschakeling, hè, dat zei je wel verlies met. Je, met, uh, met, met uh, Benjamin een aantal kansen creëert, maar vanuit de omschakeling. Ondanks dat zij inzakt en klein waar wij vervuldig aan de bal waren. En tweede helft hebben we het echt allemaal zelf moeten doen. Dus Ik denk dat we 70% in balbezit zijn geweest. Ja, dan moet je in die kleine ruimtes het doen met elkaar. Nou, wij, doen, wij spelen natuurlijk met veel vanuit, van, vanuit de as. Zeg maar. Ik vond ons ook wel wat nou, te gehaast. Met, met Veel risico nemen in die laatste bal na de 16 meter toe. Te graag de beslissende bal willen geven. Uh, waarin je misschien wat langer moet wachten, wat langer moet uh, zoeken naar het moment dat ze net even een halve seconde niet opletten. Uh, waarin dat momentje wel valt. Uh, ja, daar hadden we moeten mee. Ja. Nou, we hebben nu nog uh, drie uh, wedstrijden te gaan. Hè? Woensdag uh, naar Stappers. Er is nog genoeg om uh, lekker voor te voetballen, zou ik zo zeggen. Ja, nee, er zit veel strijd in het elftal. Veel goed voetbal in het elftal. Ehm... Uh, ja, nou ja, kijk, zaten, of de woensdag op, op, op gewoon gras, hè, die uh, verliezen niet veel thuis, tapos, een hele andere wedstrijd weer. Uh, wordt er misschien toch ook weer wat anders gevraagd, maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat er genoeg is om te spelen. Ja, Uiteindelijk gaat het om uh, plek 4, uh, de derde periode. Dus uh, ik, ik weet de uitslagen niet, in de rust was het gunstig. Uh, ja, we staan er dichtbij, we zijn er dichtbij. Uh, ja. Ja, nee, het is gunstig. Lisse nog geen kampioen, Barendrecht verloren. Dus je staat nu vierde. Dus uh, op zich uh, houden we zo, zou ik zeggen. Ja, nou ja, uh, waar kan ik tekenen, zou ik bijna zeggen. Maar ja, het is nog drie wedstrijden en je ziet dat iedereen, uh, van iedereen, uh, ja, iedereen lastig kan maken, zeg maar. Uh, dus eigenlijk de hele competitie al zo. Er uh, uh, zijn een paar ploegen onderin die het lastig hebben. Maar dat, dan heb je een hele grote middengroep. Uh, zelfs tot aan Lisse, uh, maar Lisse ja, heeft het ook tegen iedereen lastig. Hè. Bedoelt, het is ook niet zo dat ze allemaal makkelijk winnen. Dus, uh, nou, weinig Stapost, Baardrecht en dan Sportlust. Nou, ja, dat zijn ook niet de makkelijkste. Uh, dus, uh, nou, we nemen hier weg dat we het allemaal in eigen hand hebben. En een uh, goede vorm verkeren. Uh. Uh, dus, uh, fit, fris, ook sterk. Uh, we hebben ook nog wat om te wisselen. Dus, uh, ja. ingrediënten om het vol te houden. Nou, een mooie voetbalweek te gaan hopelijk. En uh, dan gaan we woensdag uh, DVS TV's erbij weer live. Dus uh, de mensen kunnen kiezen tussen Feyenoord uh, of DVS. Ik zou het wel weten. Ik wist het wel, uh, als je van voetbal houdt, dan uh, ga je lekker naar, uh, naar Stappels toe. Uh. Zeker, nou, goed weekend en uh, tot woensdag.